Ik wil alleen maar alleen maar mee. Ik wil alleen maar alleen maar mee. Moeten we je krijgen? Ik wil meer krijgen. Laten, laten, meer bereiken. Ha? Zet hem op of zet het Moet het dan, elke keer als ik kwam Dan was ze wel weer lang ha? Waar moet het dan, ik heb geen plan Waar moet het dan, in de hoge staan. Sta, sta. Ik ga overgaan, ik ben die hoge man ik ben die, man. ben die, man. ik ben die hoge man Wil alleen maar, alleen maar mee Wil alleen maar, alleen maar mee Moeten meer krijgen, ik wil meer krijgen Later, later, meer bereiken ha? Wat moet je dan, ik heb geen plan